Mijn droom is dat de jeugd van nu de leiders van de toekomst zijn en dat dingen zoals de Designathon helemaal niet meer nodig zijn om mensen te overtuigen van uh, de nut en de drang van het klimaat, maar dat dat gewoon mainstream is en dat iedereen daar het belang van inziet en dat alles daarop ingericht is.